Ali klaar. Uh, dit seizoen weinig uh, voor DVS-TV uh, geweest. Maar uh, dat had misschien ook wel een beetje, met name in het beginfase van de competitie, uh, met je vorm te maken. Maar uh, nu langzaam maar zeker uh, verdien je gewoon weer dit plekje waar je nu staat. Ja, nou ja, misschien vorm ook deels ook natuurlijk blessures. Uh, ik heb hem natuurlijk ook het begin van het seizoen ook uh, gehad. Zeg maar. Dus dat was ook niet, uh, niet lekker. Maar na de windstop. Uh, ben ik eigenlijk uh, ja, niet lang gelanceerd geweest. Misschien een paar keer hier en daar dat ik een wedstrijdje miste. Maar dat helpt ook als je langer op de been blijft. Dat je dan uh, ja, beter in vorm raakt. En, uh... het, is, het is heerlijk dat als je weer de mogelijkheden hebt om, om, om fanatiek uh, deel te nemen aan het spelletje. Dat, uh, ja, dat, dat is gewoon lekker. Ja, zeker. Ik moet zeggen, dit zijn de wedstrijden eigenlijk waar je het voor doet als speler. Komt nog, wel, nog meer energie vrij en ja, natuurlijk met het publiek dat erachter staat en de jongens weten het ook. Dus dan pep je elkaar eigenlijk alleen maar op en dat, uh, ja, daar, daar uh, ben ik uh, heel uh, beïnvloedbaar. Uh, van. Heb je ook zo ongelooflijk genoten van de eerste helft? Met name het, het, het combineren? Uh, nou, ik moet zeggen, viel op zich mee. Ik vond ons de eerste vijf minuten sterk beginnen, maar toen uh, vond ik ons een kwartier een beetje de weg kwijt ofzo. Dat we de... Ja... Domme ballen inleveren en zij gewoon aan de, en via de as door lieten voetballen, dus dat vond ik jammer. Maar op een gegeven moment zaten we wel een kwartiertje lekker erin hele mooie aanvallen erbij. Dan had je misschien zelfs een doelpuntje misschien meer kunnen maken met geluk, maar we al wel zeker tevreden, ja. En natuurlijk ook nog even die, die bal die jij mooi onder controle bracht, waardoor je hem toch nog bij Jeremy Jonker kon krijgen. Dat was wel een heel belangrijk moment, hè, zo vlak voor rust. Ja, zeker, want zij uh, waren mentaal toen wat uh, sterker ook. Omdat ze net die uh, aansluitingstreffer hadden gemaakt. Ja, en toen, uh, ja, Benjamin gaf hem in één keer uh, goed. Hij zag, uh, ja, uh, hij zag dat ik er daar alleen stond en ik kan de bal wel uh, daar vasthouden. Dus uh, dat zag hij goed. En ik hoorde Jeremy op een gegeven moment schreeuwen. Dus uh, die kregen hem uiteindelijk. Schoot hij eerlijk binnen. In die tweede helft was je natuurlijk ook wel betrokken bij dat vierde doelpunt. En dat was weer echt weer die oude Ali Akla die altijd maar doorgaat en doorzet. En enorm veel initiatief toont. Ja, klopt. Dat is, uh, ja, in ieder geval, uh, volgens mij ging met een paar jongens ook hard uh, daarin in die duel. Want we wisten dat we daar die druk moesten hebben. En uh, uh, waar eerst een aanval, toen hadden zij de bal in één keer korter op. Ja, kon ik met een hakje bedienen. Toen weer een hakje van Quincy, dacht ik. Dus uh, ja, dat, uh, dat helpt als we met je allen elkaar uh, daarin ondersteunen. Dan zie je ook dat we uh, ja, ook goed in de counter uh, goed kunnen zijn. Ja. Goed. Nou, uh, drie doelpuntjes uh, voor, zeg maar. Um, ja, dat betekent toch wel de focus uh, erin houden. Ja, zeker. Ik moet zeggen, heel erg zonde van die laatste goal. Ik bedoel, uh, ja, 5-1, dan denk je toch wel dat het gedaan is. Maar 5-2, je weet maar nooit, want als er 2-0 staat, dan is alles weer mogelijk voor hen natuurlijk. En we moeten hen gewoon geen geloof geven aankomende zaterdag. En gewoon vol erop klappen, als vandaag. Het leek me dat je licht aangeslagen was, maar dat is niet zo. Ja, uh, ik had wat last van mijn enkel en toen uh, bij die kopduel, toen verstuikte ik mijn enkel wat. Maar uh, valt op zich mee, dus uh, genoeg uh, herstelte. Hou we zo, Ali. En uh, zaterdag... Uh... Hoppa, weer erop. Yes, gaan we doen, gaan we doen, zeker. Succes ermee.